Ontharden is geweldig. Kinderen krijgen een groene leeromgeving, straten worden groener, mensen werken samen en het water zorgt voor extra natuur. De golf aan ontharding is duidelijk ingezet. Maar er ligt nog een grote uitdaging en dat is planologisch ontharden. Kijk even mee naar de Antwerpse stadsrand. Kijk, die lijkt zo goed als volledig volgebouwd, maar er is nog groen, tussen de woonkernen en autostrades. Dat is hetgeen wij Groenrand het noemen. Maar de druk van extra verharding is en blijft heel groot. Er worden niet alleen nieuwe wegen, spoorwegen en pijpleidingen geplant, maar er ligt binnen dit gebied ook nog eens 300 hectare die potentieel bedreigd zijn door nieuwe bebouwing. Als we ontharden, zou het de eerste prioriteit moeten zijn dat we onze resterende open ruimte beschermen. Nu kijk bijvoorbeeld naar de omgeving van Ekeren en Merksem. Overal zijn er discussies. Rond bouwprojecten, infrastructuurprojecten, soms met harde juridische acties, soms met goede resultaten. Nu, het besef is aanwezig dat het anders moet en nieuwe ideeën zien het daglicht. Maar het probleem blijft toch het gewestplan. Nu, dat plan duidt de resterende bouwgronden aan, maar het dateert nog van de jaren 70, dus het is totaal voorbijgestreefd. Dus hebben we een nieuw plan nodig. Een plan waarop staat hoe we dit groene gebied gaan behouden, versterken en verbinden. Een groen rup een groen plan dus. Maar wie neemt het initiatief? Wie? Naut, Matthias, Isaura, Jasper. Deze studenten ruimtelijke planning nemen het voortouw samen met Groenrand. Ze hebben een eerste voorstel. In hun rapport van 60 bladzijden onderbouwen ze gedetailleerd hun voorstel voor een groenrup. En daarbij gaan ze uit van de kwaliteiten van het gebied. Een eerste reeks plannen gaat over de Vallei van de Laarse Beek. Rozemaai en oude landen die zijn al gered van bebouwing. Dat zijn goede voorbeelden. Nu, ingekokerde beken kunnen vanaf hier omgetoverd worden tot mooi meanderende beken. En zo komen we bij het Laarhof en de sint zitten dit ligt tussen de Laarse Beek en Hoekakker. Het gebied is echt veel te mooi en veel te waardevol om gekapt te worden. Maar de buurt heeft het ook erg nodig om zich te beschermen tegen overstromingen. Een herbestemming is hier op zijn plaats. En de eerste stappen worden al gezet. Na afbraak van het verwaarloosde kasteel wordt het nieuwbouwproject gecompenseerd door ontharding van het bestaande complex. En het stadsbestuur koopt hier 4 hectare om het groen te houden. De laatste beek volgend kom je nog wel mooie kansen tegen om een robuuste natuurverbinding te maken met de Europees beschermde natuur van het Peersbos. Een tweede set plannen gaat over merksem. In Merksem is uiteraard het fort een absolute toplocatie en vanuit het fort kan de natuurwaarde van Merksem verbeterd worden. Maar nu is het echt al een geweldige plek voor sport, voor spel, voor jong, voor oud. Hier vind je een zeldzame plek in de stadsrand waar je nog het gevoel van open ruimte kan ervaren en waar er nogal landbouw wordt gedaan. Hier middenin extra huizen zetten, dat is geen verstandige keuze. Er ligt hier ook een grote reservatiestrook voor infrastructuur. Plannen voor autostrades, spoorlijnen, pijpleidingen worden alsmaar concreter. Serieus bedreiging, maar ook een pak kansen. En als je hier dus een groen plan bedenkt, dan is het logisch dat het ervan uitgaat dat al die infrastructuur zoveel en zo diep mogelijk in de ondergrond terechtkomt. Waar dit niet mogelijk is, kunnen via ecotunnels, ecoducten en ontharding veilige verbindingen ontstaan voor wilde dieren. De database van doodgereden dieren leert ons hoe we van dit gebied een kruispunt kunnen maken voor de natuur op regionale schaal. Wil je hier meer over weten? En het volledige rapport van de studenten lezen. Kijk dan op Groenrand.org en contacteer ons via het mailadres Groenrand.telenet.be.